Al drie jaar lang maken we bij Weerplaza in deze studio hele mooie weervideo's over allerlei weersverschijnselen. Maar nu wilden we toch de uitdaging aangaan en ons wat meer verbreden. En daarvoor hebben we onze inspiratie gevonden in de muziek. Want daar wordt namelijk al heel veel gebruik gemaakt van weertermen. Denk bijvoorbeeld aan Umbrella, het regent zonnestralen of Purple Rain. En daarom brengen we aankomende zaterdag ons debuutalbum uit en die heet... King of the Skies. Op het album zal ik samen met mijn collega's en mede een paar prachtige nummers ten gehore brengen. Het album is heel divers. We gaan van disco naar foute hits, net als het weer voor ieder wat wils. Bijvoorbeeld samen met Wouter van Berne Beats, Alfred Storm, Donnie de Koning Winter en Laurora Borealis. Het album is ook op vinyl te verkrijgen voor de liefhebbers. Speciaal vanuit Tornado Alley is rapper Ray overgekomen en ook hij is met ons in de studio gedoken. Hierbij een kleine teaser van zijn hit Drops Drops Drops. Drops Drop, Drops. Drops, drops, drops falling on my head. F*** the rain, I don't want to be wet. King of the Sky, vanaf zaterdag te koop op weerplaza.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gehoorschade.